Welkom bij de booster examen filosofie. Ik ga je proberen een aantal tips te geven voor het maken van je examen en het voorbereiden van je examen. Uh, let wel, uh, dit is dus geen filosofieles, uh, dit is een soort teaching to the test, hoe maak je het beste je examen uh, voor filosofische uitleg, uh, anders moet kijken. Wanneer je gaat voorbereiden, concentreer je dan op de eindtermen, nou, je hebt 77 eindtermen um, Gekregen, ook van je docent of je hebt ze zelf uitgeprint. Maar die eindtermen, op basis daarvan is het boek geschreven en de vragen zijn ook weer gebaseerd op de eindtermen. Dus 90% van je examen zijn ongeschreven eindtermen. De over 10% komt uit iets anders. Mocht je een aantal eindtermen hebben waar je niet uitkomt, wat me best kan voorstellen, dan kun je op internet bij een aantal docenten daar uitleg van krijgen. Die hebben filmpjes gemaakt. Sommige zijn best wel lang, dus ik zou je niet aanraden allemaal te kijken. Maar ja, voor de enkele antermen die moeilijk blijft, zoek het dus op, in ieder geval, wat je ook doet, schrijf iets op. He, lukt het niet bij een vraag? En je kunt het best even overslaan, maar kom dan terug bij de vraag en geef iets van een antwoord. Schrijf er op tenminste de begrippen op die je wel kent, ik geef een uitleg van de begrippen die hier staan. Probeer iets. Hè. Niks opschrijven, dan kunnen we ook niks beoordelen. dat levert sowieso een punten op als je iets probeert. weten weet, nou, het heeft er toch nog zin Maak in ieder geval de oude examens. En er zijn een aantal examens beschikbaar. Uh, in het geval van jullie zijn er ook dat uh, drie uit 2021, drie uit 2022. Dus zes examens om te oefenen. En oefen die dan ook echt helemaal. En dus ga zitten, neem drie op de tijd, schrijf de antwoorden op en kijk daarna naar. Dus ga je niet ernaar de vraag bekijken, daarna meteen het antwoord en denk, ach ja, dat snap ik wel. Probeer echt die vragen te maken en je zult zien dat in de verschillende examens de vragen iedere keer op elkaar lijken. En waarschijnlijk de volgende keer. Zorg dat je voorbeelden paraat hebt. In heel veel ij-termen staat, geef een voorbeeld aan de hand van voorbeelden. Zorg dat je die hebt. Die zijn vastgegeven ook in de klas, maar zet ze voor jezelf nog een keertje op een rijtje. Ik zou geen samenvatting maken, wil je graag een samenvatting om te leren, die, die kun je vinden op uh, internet. De samenvatting maken van dit boek kost heel veel tijd. Ik zou zeggen, concentreer je dan op het maken van oude examens en hè, kies een samenvatting van internet om de laatste dag om deze door te lezen. Uh, wanneer je het examen gaat maken, uh, kijk dan eens goed naar hoeveel vragen zijn het, Probeer je tijd in te delen en kijk even hoe de puntenverdeling is over de vragen. Sommige vragen leveren meer punten op dan andere. En het zou zonde zijn als je die aan het einde niet meer maakt omdat je in tijdnood komt. Op het voorblad van je examen staat: het staat er niet voor niks. Als bij een vraag verklaring, uitleg of argumentatie wordt gevraagd, dan worden er geen punten toegekend als die uitlegverklaring ontbreekt. Zorg er dus voor dat je duidelijk uitlegt wat je bedoelt. Je wordt niet meer redenen en antwoorden dan gevraagd. Dat levert ook geen punten op. Probeer te bedenken naar welke eindterm wordt er gevraagd. Probeer die voor de geest te halen en ook even te kijken welke begrippen zitten daarin. En aan de hand van die begrippen zul je hopelijk maar zelf richting een antwoord worden gestuurd. En denk een beetje aan de correctoren. Probeer netjes te werken als een correct ik zeg maar moet gaan zoeken naar je antwoord van waar staat het nou? Oh ja, hier, dit wordt hier nog bij. Dan wordt het moeilijker eh, ook voor hem om de punten toe te kennen. En hier gewoon duidelijk is opgeschreven per vraag eh, waar het antwoord staat. Dan kijkt het makkelijker naar en is het ook prettige, het is beter na te kijken. Dus werk netjes, schrijf leesbaar en laat ook ruimte over tussen de vragen. En als laatste eh, vertrouwen. Je bent al 2,5 jaar bezig. En dat heb je allemaal niet voor niks gedaan. En als aller, allerlaatste tip, neem een woordenboek mee. Het zou jammer zijn als je begrippen of woorden tegenkomt en waarvan misschien wordt gesteld dat je ze kent, maar die je niet kent, waardoor het vaak voor jou moeilijk wordt. Je mag hem meenemen, dus neem hem mee. Succes!